Look at the power! We staan nu met code rood met ongeveer 300 mensen uh, bij een hele hoop kolen. Er wordt alvast een waterkabel denk ik op ons ingezet. Dus er valt heel veel water op ons. Dit is een van de meest vervuilende, nou ja, er wordt het meeste doorge, doorgevoerd. Super veel water dus. Gelukkig is dit ding dicht. Ik ga op zoek naar mijn affinity groepje. Het is natuurlijk een beetje moeilijk allemaal. Dus hier zie je dat we naar binnen gaan. Let's go, gaan. Laten Hey. hey, hey. We zijn met bijna iedereen al door het hek heen. Er zijn nog steeds legal observers om te kijken wat we aan het doen zijn. Uh, er is een hele vieze sloot waar we net doorheen sprongen. Uh, we hebben een van onze strozakken neergelegd, Dat is makkelijker. Kijk, we zijn gekomen. We, we, we zijn nu dus op een van de plekken waar de meeste kolen en diesel wordt doorgevoerd. Daar weer. Europa. Dat houdt in dat we nu met 300 mensen zij die, nou ja, eigenlijk voor de opwarming van de aard, aarde zijn. Voor de We hopen hier het verkeer een dag stil te zetten. Het is een beetje moeilijk. We We Hallo! Wow. Hallo! Zijn we gaan nu weer op zoek naar de mensen waar ze mee zijn, zodat je niet in je eentje bent, maar met de mensen waarmee je hebt afgesproken te zijn, dat je daar ook bij elkaar blijft. Mijn uh, kevervoetje is een uh, beetje weg, maar er is nog een tweede enorme sloot waar we doorheen moeten. Dat wordt een beetje ongemakkelijk. Uh, dat Mensen zijn al aan de andere kant. Lennert! Ja, je ziet dat dus gigantische hier ligt. Uh, nou, we zijn ook niet met iedereen aan de overkant, dat belang niet. Er zijn heel veel mensen ook hier. En nou ja, als je bedenkt, het is eigenlijk best wel raar, als je bedenkt dat de gemeente van Amsterdam dus de binnenstad autovrij wil maken. Ik ga nu een echte verslaggever langs. Die drinkt even voor, maar dat mag wel. Um, het is een beetje gek als je bedenkt dat de gemeente van Amsterdam dus een soort van binnenstad autovrij wil maken en meer parken aan wil leggen. Terwijl er gelijkheid dus een soort van dit gaande is. Dus als je een gemeenteraad hebt die groen is en die ook de fossiele industrie uh, op deze manier faciliteert, is dat best wel raar en best wel jammer. Ik ga zo over die sloot springen, dus dan doe ik hem. Misschien laat we hem dan ook nog wel gewoon aan. Er uh, is een loopbruggetje gemaakt, dus minder moeilijk dan je zou denken. Wij hebben het bereid. Dit zijn de kevertjes. De kevers zijn mijn affiniteitsgroepje. We moeten de brug bewaken, dat we nu. We is goed. We blijven nu dichter bij de brug staan. Omdat dat de plek is waar we allemaal overheen moeten. Hier uh, zie je een van die dingen waar... Uh, nou ja, wij tussen tegen protesteren. Ik probeer niet de werknemer te fotograferen, dat is een beetje zielig. Want ons protest is natuurlijk niet tegen mensen die werken in de fossiele industrie. Maar is tegen de fossiele industrie. We zijn solidair met de havenarbeiders. erover. Ja, kun je dit aan dit zien? We zijn stronger by the hour. De power! Power! Power! Power! Power to the people! Okay. Power to the people! Als de people had power! Als we straks allemaal over de brug zijn, we gaan we, gaan we die kant op. Hier is hier dus ontzettend veel koning. Ik heb zelf eigenlijk nog nooit gezien hoe groot het hier is. En hoeveel hier opgeslagen is, maar dit is dus maar een heel klein deel van de Gigantische Haven. Hier zie je Legal Observers. De Legal Observers zijn de mensen die in de gaten houden hoe het gaat. En die, als er iets gebeurt waarvoor we opgepakt worden wat onterecht is, dan hebben zij in ieder geval alles gezien wat er gaande is. Ze zijn van veel, geloof ik. Zij uh, kunnen dan in een eventuele rechtszaak uh, dingen whatever. Ik ga even opzoeken naar mijn groepje. Suka. Suka. Suka. Suka. Suka. Power. Je <tokje> ja, ja. Ja. de stemming. maar je Ja. Je Super vieze sloot aan het uh, gaan, ook, hier hadden we een vlag, uh, het was niet de bedoeling dat het een anarchistische vlag was, maar het is weer zo fucking ranzig. Kijk maar, het is uh, water ofzo, ik heb geen idee. Het